In deze presentatie gaan we eens kijken hoe u Node.js kunt installeren wanneer u het administrator-paswoord niet kent, wanneer u met andere woorden een gewone, door de weekse, simpele gebruiker bent. Ik heb hier mijn Windows-machine die ik ga gebruiken om dat te laten zien en ik ga een browser opstarten. Voor de verandering is niet Chrome, maar Edge, maar dat is eigenlijk hetzelfde. En ik ga hier eens zoeken via Bing naar Node.js. En hier heb ik de Note S website. Het is versie 18.12.1 die ik ga installeren. Het kan zijn dat bij u al een andere versie is, dat maakt op zich niet zoveel uit. De long time support versie. En u zou geneigd kunnen zijn om deze downloadknop te gebruiken, maar dit is eigenlijk de knop die u gaat gebruiken wanneer u administratorrechten heeft. Ik ga je naar downloads, want daar heb ik een beter overzicht. En het bestand dat ik eigenlijk nodig heb is de Windows Binary, het zip bestand. Dat ik dus als 64 bit kan gaan downloaden. Ik ga er geen tijd mee verliezen. Ik heb dat al gedaan voor u. Dus vandaar dat ik hier mijn zipbestand heb. En ik heb het ook al uitgepakt. Ik zou het hier kunnen laten staan. Maar het is misschien wel handig wanneer ik dit een keertje ergens anders zet en kopieer. Dus ik ga hier naar mijn c-schijf. En ik maak hier een directory, een folder, node.js. Mag je ook anders noemen, maar dat lijkt me een logische naam. En ik plak hier die bestanden in. Dit is niet voldoende, want uh, wanneer ik nootje S wil gaan gebruiken, dan zal ik dat bijvoorbeeld aan de command prompt kunnen doen. Dus wanneer ik hier mijn command prompt open na dat kopiëren, staat hier nog open zoals je kunt zien, en ik probeer dat uit te voeren, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Waarom niet? Wel, die directory die staat niet in mijn pad. Ik moet die toevoegen aan mijn pad. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Wel, een mogelijkheid die u misschien vanuit het verleden kent, dat is dat u hier naar de properties van uw computer gaat. En dan vervolgens naar de Advanced System Settings, maar hier ziet u een probleem opduiken, want ik heb het administrator-paswoord nodig. Gelukkig ken ik dat, maar ik ga ervan uit dat u dat niet kent. En dan zou ik hier aan het pad kunnen, maar dat is dus niet een weg die u kunt volgen, want ik ga ervan uit dat u het administrator-paswoord niet kent. Dus wat moeten we dan gaan doen? op een andere manier gaan oplossen. U zou PowerShell kunnen gebruiken om het pad aan te passen. U zou nog een andere manier een batchbestand maken om een pad aan te passen. Maar we zouden ook de volgende weg kunnen volgen. Ik ga hier eens een commando intypen. run dll32 sysdm.cpl dat is het Control panel appletje daarvoor. comma, edit edit environment. Variables. Zo. Dit commando, ik, ik ga het ook in, in, de, in de beschrijving zetten, hè, zodanig dat je het gewoon kunt kopiëren. Hè. Dit commando gaat er dus voor zorgen dat we dat scherm openen dat ook de administrator had geopend beetje raar dat we dat niet kunnen als gewone gebruiker natuurlijk. Maar er zit ergens een, een, een scherm tussen waar we als gewone gebruiker niet aan kunnen. En doordat we die stap niet kunnen zetten, kunnen we ook hier niet aan. Ik ben een gewone gebruiker, dus de system variables kan ik niet aanpassen. Maar mijn eigen variables natuurlijk wel. Dus als ik Node.js in het pad wil zetten, dan kan ik naar de Node.js directory gaan. Om dat pad te kopiëren hier, hierboven. Ctrl-C. En vervolgens kan ik hier dat pad gaan toevoegen... En dan klik ik nog een keertje op oké. OK. En op oké OK, ga wel een keer mijn CMD terug opnieuw moeten opstarten, zodat er een nieuwe pad meekomt. En wanneer ik nu Node-version type, dan zie ik inderdaad dat versie 18.12.1 die toegankelijk is. In Node.js ga ik ook regelmatig extra libraries, extra modules, extra packages moeten installeren. Daarvoor gebruik ik de Node Package Manager. En dat is ook meteen al in orde npm install lijkt me logisch dash, dash global en ik ga bijvoorbeeld eens de http server installeren dan gaat hij voor mij die bestanden downloaden die horen bij die HTTP-server. En wat gaat hij met die bestanden doen? Wel, wanneer ik hier terug naar de Node.js directory ga kijken, dan zal ik hier zien dat in Node modules, dat hij daar een extra folder heeft gemaakt voor die HTTP-server. Maar nog belangrijker, in de Node.js directory zelf, heeft hij de batchbestanden gezet die nodig zijn om die HTTP-server te starten. Met andere woorden, ik kan gewoon aan mijn command prompt de HTTP-server starten. Als ik het tenminste goed type, want het is HTTP server. En hier zien we inderdaad dat die HTTP server gestart is. Op port 8080 staat die nu te luisteren. Dus daarmee is de installatie van Node.js eigenlijk klaar als gewone gebruiker. Stel dat u Node.js uh, beu zou zijn, u wil Node.js niet meer gebruiken. Ik ga ervan uit dat dat niet zal gebeuren, maar het kan natuurlijk altijd. Dan moet u dat terug gaan verwijderen. Ik ga beginnen met mijn Run DLL. 32 uh, sysdm.cpl comma edit comma is het comma edit environment variables Nog eens, u vindt dat in de beschrijving terug, maar het is natuurlijk wel knap wanneer u dat van buiten kent. Het publiek dat dan over uw schouder staat mee te kijken, zal dan vol bewondering uh, naar u staan te kijken waarschijnlijk. Hè. Goed, maar uh, Goed, kopiëren werkt ook wel. Ik kan het hierna gaan verwijderen, oké, okay, oké, okay. en daarmee is mijn pad in orde. En nu moet ik nog maar één ding doen en dat is ook die Node.js directory verwijderen en dan is eigenlijk alles terug hersteld zoals dat het oorspronkelijk was. Ik hoop dat u hiermee genoeg informatie heeft om die installatie van Node.js te doen als een gewone gebruiker.